En leuk dat jullie kijken naar deze eerste wintersportvideo, Maar ik ben gewoon nog thuis. Dat klopt omdat ik even aan het voorbereiden ben op wintersport. Ik heb hier al mijn helm liggen en alles. Dus um, er is ook een tijdje een video uh, geüpload. Dat klopt omdat ik ook bij het ben met De spullen voor wintersport voor camera. Zodat ik het dit keer het lekker mooi kan filmen. Ik heb dus. Dit keer een GoPro. Die had ik toen. Ja, toen die had ik toen, want Dat was deze, die ga ik nu ook gebruiken. Ja. Deze. gaat de ene dag op mijn helm. De andere dag. Even laten zien. Op dit ding. Dit is een heel, heel handig ding. Hier kan ik mijn GoPro ook jullie opzetten. Dus. Kan ik ook gewoon met deze camera, maar dat is niet zo handig, want deze camera heeft niet echt per se, ja, stabilisator. doe je hier een pin erin. zet je die koper erop. En dan kan je hem ook nog als een soort lightsaber. Ja, dan nog eentje. Ja. ja, het is echt zo groot. Dan kan ik jullie zo goed filmen, op mijn helm. Alleen dat is dus het nadeel. Vorig jaar heb ik wel een Had ik wel heel veel gefilmd. Ik had de gramot gefilmd. Let trouwens niet wat er op mijn lip zit. Ik heb lippen. Uh, gramot had ik gefilmd. Maar dat is allemaal weg. Op een of andere manier. Kan ik de hele SSD-kaart helemaal leeg plund. Elk bestandje dat ik kon vinden, open gemaakt. Maar helemaal niks. naar dan hop eens. Ik heb ook ondertussen een nieuwe SSD-kaart gekocht, want die andere ben ik al kwijt. Die was ik daar ergens kwijt geraakt. Dus nu heb ik er maar één, dus ik kan het maar met één koperen filmen. Nu komt het. Nou, hier ligt alles. Zoals jullie zien, dit zit er niet recht op. Dus dit moeten we even recht op gaan plakken. Nou, ik ga het er even op zetten. Deze moeten we ten eerste afhalen. Alleen moet ik hier onder, even een momentje, dit heb ik, en hier zit er van alles in, zo onder, dit, en met dit kan het, dit is echt een ander ding, want hier kan je dus iets bovenop opschuiven, dus alleen het stukje eronder af plakken en je bent klaar, maar, de Grootste uitdaging is gewoon af te trekken. Het hoort dat hij niet vast zit. Het doet wel pijn om het oh, af te trekken. Het zit er zo lang op. Oh Ik ga niet die handen natuurlijk daar weer op schade in Oh, dat doet zo pijn. Oh, zo goed. Oh, mijn god. Oh, mijn god, god. Oh god dit meen je niet? Kan het ik het gewoon draaien? Nee, was het zo makkelijk? moest je gewoon draaien, jongen. Nou, haptee eraf, helemaal. Je ziet wel dat dit, natuurlijk, ja, maar dat is logisch. Zo. Dit is eigenlijk best wel satisfying. En die Ah, dat is niet zo. Dit doe ik niet genaamd me. Ik zet de helmen voor de weten hoor. Zien jullie het allemaal wel goed bij je nee, zien? Oh wauw, kijk. Net niet op. Dit hier. Eerst Dit erachter. Ja, is, hey. is weer mooi. Hartsje is receptie Dit zit goed volgens mij. Nu gaan we maar met de helm zien. Tada! Ja, ook die jongen. Je zit gewoon goed. Want die onder zit er ook gewoon in. Ja, precies. Wat heel innoveren. Ja, hier leg je zit. En je zit weer. Ja, dat wordt ongelooflijk. Maar hoe kom jij nu, zeg maar, als Nederlander, dat je hier in het centrum van deze... Hoe? Een prachtig gebouw uit de groep. Oké. Het kan zijn natuurlijk niet. Dan zie je dat ik er ook goed mee zit dit grondstuk, heb ik hier aan de zand, is vertegenwoordiger van Glendens gekregen. Die, die tipte mij erop, ik denk dat yes. de daar in gegaan. De man had op een oud uh, pand hier staan. En ik heb, wat, wat, wat moet je ervoor hebben? Hij zegt, uh, 1,4 miljoen. Dat kan wel blijven al. En was die oud ja. die aan het piste. Je kunt zo uh, naar bijna... Nou, luchten. weet je wat erop staat? Skiën staat op. Uh, wat? I don't know. Um. Nou, even op doen. En dan haal je hem gewoon op deze manier eraf. Blijf dit erop zitten. Dan pakken we dit. En je kan je gewoon hartstikke makkelijk schuiven, Maar die gebruik ik nooit, omdat met dit, deze precies deze. Is het ongeluk in de Python gebeurd met mijn GoPro? Net nieuw en hij flikkert het gewoon uit. Nu we toch wel weer ski hebben. we gaan we niet gewoon even kijken hoe het bij Tienje op dit moment naartoe gaat? De B go off? Hey! Hey! Op dit moment, here go off! Bye! We kunnen gewoon naar webcams van Tienje. Voilà! Voilà! Oh! Zo! Het is een lekker, lekker. Goed weer. Nee, kijk hoe mooi die horizon. Ja, ik kan het beeld wel in de fel zetten. Misschien zie je het dan. En dan zie je dat hier echt een hele mooie horizon loopt. yo. Wow. En hier heb je dan de huisjes. En dan heb je hier de blauwe piste. Wat? Groen en daarna komt blauw. En daarna komt rood en daarna komt zwart. Ja, jezus. Dat was heel even... Hoe uh, heet het? Dan heb je hier de blauwe piste. Doe maar even wat in. Daar. En als je naar boven bent, kan je of de groene piste over naar de groene piste waar ik dat filmpje heb gemaakt. Of gewoon blauw piste naar beneden. Dit is trouwens Gaat, gratis skiliften. Wil jij daar, hier, die, die daar heb je skipas voor nodig. En dan heb jij daar ergens de grammelt. Ja, daar. Dit is de berg, de top van de berg, het hoogste plekje waar je kan skiën, dit niet. Dat is, dan moet je met de lift hiernaast je, moet je met dit liftje hierin, dan kan je daar, dat is de punt van de krammelt. En dat is eigenlijk een beetje hoe het er bij 10 jaar uitziet. Val, val, jezus. Dit heb je er ook. Ja, leuk. We gaan dit keer de eerste week. Maar we zijn precies op oudjesavond terug. Dus we hoeven niet heel veel vuurwerk. Dit is een beetje wat we hebben. Meer hoeft ook eigenlijk echt niet. Wow. Ik heb trouwens ook nieuwe snowboots. gekocht. Puur, ik weet niet. Die andere pasten niet. En deze zijn waterdicht. Dus als we gaan sleeën is het ook best wel fijn, want dan ga je natuurlijk met de achterkant van heel sturen en remmen. Oké, okay, uh, dit was het eigenlijk. Hier komt geen miniatuur, want ik ga op de zolder. Dus als we terugkomen, dan heb ik een nieuw bed en dan ga ik op de zolder slapen. Dus dan wordt de setup hier ook helemaal anders. Dit gaat helemaal weg. Hier uh, komt mijn vaders kantoor. Dus daarom is er nu even geen miniatuur. Het komt er wel, maar niet met kerstversiering en alles. Vond je deze video leuk? Deel deze dan met iedereen. En dan zeg ik tot de volgende keer.